Preventie van exaurbatie van chronische pancreatitis en darmkanker Pancreatitis is een ontsteking van de alvleesklier. We weten dat voor de algemene gezondheid en voor de gezondheid van de alvleesklier eenvoudige dingen nodig zijn. Goede voeding zonder chemicaliën. Kleurstoffen, ja, smaakstoffen, conserveringsmiddelen, antibiotica en andere toevoegingen zijn ongewenst. Geen alcohol en tabak. Tenminste, hun minimum minimum. Reguliere maaltijden. Hoe kan NSP-products helpen? NSP-producten zijn perfect voor iedereen die actieve preventie wil. Problemen voorkomen is veel voordeliger dan ze oplossen. Deze benadering geldt ook voor gezondheid. Bij strikte diëten, een overtreding van het dieet, kan de spiermotiliteit in het spijsverteringsstelsel worden verstoord. Spieren zijn overal aanwezig in het spijsverteringsstelsel. Van de mondholte tot de allerlaatste plaats. Peristaltiek en spiermotiliteit zijn erg belangrijk. En hier is waarom. De ziekte begint vaak met het gooien van stoffen in de tegenovergestelde richting van de juiste richting. Dit probleem wordt reflux genoemd en kan overal in het spijsverteringsstelsel voorkomen. Dit is het terugvloeien van de maaginhoud naar de slokdarm. Dit is de terugvloeiing van gal uit de darmen naar de maag en mogelijk naar de slokdarm. Dit is een ontsteking in de alvleesklier. Andere oorzaken van pancreatitis zijn problemen met de galblas en galwegen. Loclo bevordert de juiste richting bij het bevorderen van de inhoud van het spijsverteringsstelsel. Dit is een product dat helpt de spiertonisch en een goede functie te behouden. Loclo is een unieke combinatie van natuurlijke vezels. Loclo is een uitstekende natuurlijke ontgifter. Negatief calorierijk voedsel. Loclo bevat minder calorieën dan het lichaam gebruikt om het door het spijsverteringsstelsel te verplaatsen. Dit is essentieel voor een gezonde pasvorm. Darmfilles, hier begint het lymfesysteem. En hier wordt uitgelegd waarom Loclo effectief werkt als ontgifter. Maar terug naar pancreatitis. Pancreatitis is een ontsteking van de alvleesklier. De belangrijkste oorzaken van pancreatitis zijn alcohol en stenen in de galblaas. Pancreatitis is gevaarlijk. In de alvleesklier worden de eigen enzymen van de alvleesklier actief. Zelfvertering van de alvleesklier is gevaarlijk. De vervalproducten komen in de bloedbaan en kunnen andere organen beschadigen, zelfs de hersenen. Activering van enzymen in de pancreas. Dit komt doordat gal de ductus pancreaticus binnendringt. Waar gal niet hoort te zijn. Deze activering moet plaatsvinden wanneer gal en, inactieve, pancreasenzymen elkaar ontmoeten. Waar, in de twaalfvingerige darm, de verbinding met de galwegen is direct. De reflux van gal in de alvleesklier zou normaal gesproken nooit moeten voorkomen. Gal activeert Gesproken gebeurt dit in de twaalfvingerige darm? Als gal de pancreas binnendringt, is enzymactivering onvermijdelijk. De eigen enzymen van de alvleesklier vernietigen de alvleesklier. Zelfvertering van de pancreas is een gevaarlijke toestand. Waarom kan gal komen waar het niet zou moeten zijn? De anatomische kenmerken van de uitscheidingskanalen kunnen een belangrijke rol spelen. De structuur van de uitscheidingskanalen kan verschillen. De meest fortuinlijke waren de eigenaren van een kapitaalverdeling, die de reflux van gal bijna volledig uitsluit. Volgens Wikipedia kunnen problemen in de galblaas de toestand van de alvleesklier negatief beïnvloeden. Mechanische compressie met grote stenen in de galblaas. Ontstekingsprocessen. Giftige impact. De toestand van de galblaas moet zo dicht mogelijk bij volledige gezondheid liggen. Dit helpt de alvleesklier in goede gezondheid te houden. Hoe kun je de galblaas helpen? Lecithine. Voor u, een uitleg over hoe hoge concentraties cholesterol in gal de vorming van stenen veroorzaken. Lecithine beïnvloedt ook, volgens het principe, hoe meer het is, hoe beter voor preventie. Wat kan gal en cholesterol uit het lichaam binden en verwijderen? Gal kan actief uit de gal worden geperst. Bind het vervolgens in het darmlumen vast en verwijder het uit het lichaam. Zo worden de galwegen gereinigd. Het lichaam spaart hulbronnen. Het is de besparing van hulbronnen die de omgekeerde opname van gal in de darm en de terugkeer naar de lever verklaart. Binding van gal in het darmlumen. Ik benadruk, onomkeerbare binding. Een die niet toestaat dat gal terugkeert naar de lever. Uitscheiding van gal. Trouwens, overtollige vetten, cholesterol en gifstoffen worden ook verwijderd, samen met pathogene microflora. Gezonde vezels zijn een veelzijdige gezondheidsverbetering. Het lichaam maakt actiever nieuwe gal aan, cholesterol wordt actiever geoxideerd, het gehalte in het bloed kan zo worden verlaagd, een constante, dagelijkse inname van natuurlijke vezels. Wat kan naast loklo nog meer als sorptiemiddel worden gebruikt? Dikke grabbers. Vatgrabbers worden niet alleen gebruikt om overtollig vet op te nemen. En niet alleen in programma's voor gewichtsverlies. Dit is een uitstekend sorptiemiddel dat gal helpt binden na actief gebruik van choleretica. Vatgrabbers helpt bij algemene ontgifting, het verwijderen van overtollige vetten, gifstoffen en ziekteverwekkers. Euklo en vatgrabbers, oorspronkelijk gemaakt om het lichaamsgewicht te helpen beheersen en het cholesterolgehalte te optimaliseren. Euklo en vatgrabbers. Absorberen gal, overtollige vetten en gifstoffen van ziekteverwekkers en verwijderen ze uit het lichaam. Zo zijn de verbetering van de spijsvertering en het voorkomen van problemen aan hart- en bloedvaten met elkaar verbonden. Kent hoeveel moeite er wordt gestoken in de strijd tegen een hoog cholesterol. U kunt eenvoudige acties uitvoeren die veel orgaansystemen op veel gebieden genezen. Veel orgaansystemen. De nieren, lymfe, immuunsysteem, krijgen ook minder gifstoffen als er gezonde vezels in de constante inname zitten. We hebben het dus over preventie. Wat moet een gezond persoon doen die geen gezondheidsproblemen wil opstapelen? Reinig regelmatig de galblaas en bescherm de alvleesklier. Laten we terugkeren naar de gal en alvleesklier. Om gal in de darmen te laten binden, moet het daar worden verzameld. Gal moet actief worden uitgescheiden. Actieve galafscheiding is heel goed mogelijk om te organiseren. Magnesium, Super Omega 3, Liver Health, ze kunnen tegelijkertijd worden gebruikt. Magnesium en Super Omega 3, deze producten kunnen continu ingenomen worden. Liver Health kan met tussenpozen worden gebruikt om de gelagogen te versterken. Bijvoorbeeld een week om te solliciteren, een week vrij. Een uur na de maaltijd waarbij magnesium werd ingenomen, super omega 3, liver health. Het juiste moment om sorptiemiddelen in te nemen. Dessert lepel en 300 milliliter water. Of wat grabbers 3, 4 capsules en 300 milliliter water. Of onze geliefde ultra 1 sachet en 300 milliliter water. Lecithine 1 capsule bij elke maaltijd, of 2 maaldaags 2 capsules. Wat is belangrijk om te weten voor mensen bij wie de galblaas is verwijderd of uitgeschakeld? Naast lecithine, super-omega-3, loclo, of vatgrabbers, of ultrabiom. Ze hebben nog steeds nodig. Calcium, grepine en gunstige microflora. Belangrijk. Het verwijderen van de galblaas wordt beschouwd als een bijkomend risico voor sommige vormen van kanker. Waaronder darmkanker. Gehandicapte galblaas. De met stenen gevulde galblas vervult zijn functie niet. Creëert in wezen een situatie dicht bij de afgelegen gal. Gal wordt geproduceerd en komt niet in de galblas terecht. In de 24-uursmodus wordt zeven dagen per week gal in de darmen gegoten. Het mechanisme van carcinogenese wordt verklaard door de extreme agressiviteit van galzuren. Ze beschadigen het slijmvlies en veroorzaken chronische ontstekingen met een hoog risico op maligniteit. De manieren waarop slechte cellen zich door het lichaam verspreiden, zijn allang bestudeerd. Wat moeten mensen doen met een niet werkende, of verwijderde, galblaas? Naast beschermende maatregelen met betrekking tot de alvleesklier zijn ook gerichte onkoopprotectieve maatregelen nodig. Wat is belangrijk om te weten voor mensen bij wie de galblaas is verwijderd of uitgezet? Naast lecithine, super-omega-3, loklo, of vatgrabbers, of ultrabiom. Ze hebben nog steeds nodig. Calcium, grepine en gunstige microflora. Calcium met vitamine D, wordt gebruikt om galzuren om te zetten in zouten. Een neutralisatiereactie die helpt de schadelijke effecten van overtollige gal op de darmen te verminderen. Calcium met vitamine D. U kunt 6-8 keer per dag een halve tablet gebruiken. Deze wijze van toediening helpt de tijd van contact met gal te verlengen en verhoogt de efficiëntie van galneutralisatie. Grepine met beschermers. De onco-protectieve werking van natuurlijke antioxidanten en plantenextracten is ook nodig voor de darmen. 1 3 maal daags één tablet met een glas water. Nuttige microflora, het kan worden afgewisseld. Drink gedurende 1 maand elk product, daarna de volgende. Je kunt de hele dag door afwisselen. Voor het ontbijt, probiotica 11. Voor de lunch, coagulans. Voor het avondeten, bifidophilus. In het geval van darmkanker die al heeft plaatsgevonden, is de gunstige microflora meestal afwezig. Het is onmogelijk om kanker te genezen met voedsel dat nuttige bacteriën bevat. Er zijn meer drastische maatregelen nodig. Maar preventie van darmkanker is mogelijk. Profiteer van alle mogelijkheden van herstel. Al meer dan 50 jaar stelt NSP alles in het werk om ervoor te zorgen dat mensen over de hele wereld hun gezondheid behouden en verbeteren. We creëren eerlijk. Elke week produceren we miljoenen capsules, tabletten en andere producten. We weten dat ze eerlijk zijn geproduceerd omdat we het zelf hebben gemaakt. We kennen onze ingrediënten. Authentieke kwaliteit begint bij pure. Sterke en duurzame ingrediënten en vooral waar ze vandaan komen. We bestuderen gewassen, monitoren oogstpraktijken, testen reinigings- en verwerkingsmethoden. We testen onze grondstoffen, zelfs die afkomstig zijn van langdurige betrouwbare leveranciers. NSP maakt sinds 1972 producten van de hoogste kwaliteit.